De toppers van deze maand zijn Jeroen en Matthias. Ze hebben binnen een maand de complete Duitse website uit de grond gestampt. We lopen nu naar ze toe. <laughs> Jullie beiden zijn deze maand in oktober de toppers van de maand. Binnen een maand de complete <laughs> Duitse website uit de grond hebben gestond. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dat is vet ja. gaaf. Ja. daar ben ik wel trots op voor jullie Ja, toch? Ja, echt wel. Doen we even. Ja, ik wil een bakje koffie verdiend nu. <laughs> Chill. Relaxed.